In deze oefening gaan we bezig met de Comfort. Dit ga ik samen doen met Bellen. Bij de oefening Comfort is het belangrijk om gespreid te gaan staan. We gaan contact maken met de neus in deze vier vingers. Contact met de neus, rustig naar achteren. Als hij met zijn kop tussen je benen staat, gaat je toe om, rustig omhoog en hij gaat zitten en hij wordt beloond.